Koffie. Ik kan niet zonder koffie. Ik kan me ook altijd blij maken met koffie, het liefst uh, zwart en extra sterk met een heel klein beetje suiker of een zoetje. Nou, mijn grootste drijfveer is wel het goede willen doen en wereld de echt beter achterlaten dan dat ik het ooit aantrof. Niet. Je mag me niet wakker maken, maar als je dan toch doet. Dan is die kop koffie nog steeds een heel goed idee. Ik uh, werk bij een uh, grote financiële instelling als coach. Ik hoop dat ik toevoeg aan de gemeenteraad een verbinding tussen standpunten die uh, worden ingenomen. De afgelopen periode hadden we een raad van 11, 11 verschillende fracties, 11 hele diverse meningen. Kom dan maar eens tot een gezamenlijkheid. En ik denk dat het aan een partij als D60 en ook aan mij wel gegeven is om die verbinding ook meer te vinden. D60 is de enige partij die de echte problemen aanpakt op een pragmatische manier waarbij we iedereen willen betrekken. En dat spreekt mij enorm aan, want alleen samen krijgt het voor elkaar.